Oké, oh we komen nu bij een onderwerp waar ik me niet kan voorstellen dat er iets mis mee is. Mondhoeken. Oh ja, nou, mondhoeken, kunnen, daar kan wel iets mis mee zijn. En dat heeft te maken met dat als je, je huid, uh, je lippen wat dunner worden, ja? kunnen die mondhoeken kunnen wat meer naar beneden zakken. Oké, okay, dus en afhangende mondhoeken Afhangende eigenlijk. mondhoeken, ja. Okay. En wat kan je daartegen doen? Nou, dat uh, kan je behandelen met, uh, met een filler is soms wel lastig hoor, om die echt goed daarin te behandelen. Uh, er zijn allemaal speciale techniekjes die je daarvoor moet gebruiken, onder andere soms. Maar je moet eigenlijk allemaal zorgen dat, dat die mondhoek weer wat omhoog. gaat omhoog gaat. Ja. Uh, en ja, goed, dan kun je, meer. of je met een plexer kan je behandelen, uh, je kunt met uh, soms wat meer de silhouette soft dat inzetten, uh, maar je werkt over het algemeen met een filler. En uh, mensen die daar last van hebben, hè, want het ziet er natuurlijk een beetje droevig uit. Daar, mm -hmm. daar reflecteert het toch vaak aan. Wat kunnen die verwachten? Krijgen die een mooie glimlach? Of... Ja, nou ja, goed. Dat, ze zien uh, sowieso al gewoon resultaat. Sommige mensen die echt kloven hebben, mm -hmm. zijn gewoon heel erg blij dus dat ze van die kloven af zijn. Dus dat is, uh, dat is ook heel mooi. Want dat kan pijnlijk zijn ook? Dat of, uh, kan ook pijnlijk okay. zijn, ja, ja. zeker. En, uh, maar goed, een duidelijke verbetering kan je absoluut verwachten. En hoe lang? Nou ja, afhankelijk van de filler <laughs> natuurlijk. Maar ongeveer een jaar tot soms. Ja, een ongeveer jaar, een ongeveer jaar. Ongeveer een jaar, ja. Oké, okay. dus uh, als ik hem samen mag vatten voor Zeker. je, en vul mij vooral aan. Hè? Ja. Maar als je last hebt van uh, mondhoeken, dat kunnen afhangende mondhoeken zijn, dat kunnen kloven zijn, dan kan er een filler gebruikt worden. Uh, maar je kan ook weer met uh, soft silhouet, kan je ook denk ik? Of ja, een... silhouet soft is lastig, oh, ja, de in de sommige gevallen, gevallen wel. wel. Wel de plexer, die kan ja, die je wel kan weer, uh, gebruiken. weer gebruiken hiervoor. Goed. Helemaal ja. goed. Um, dus heb je daar last van, kijk even op de website en kom even langs, want dan krijg je een passend advies. Ja.